Volgens yeah, mij yeah. is het best wel uniek te noemen. Of in ieder geval zijn in de minderheid de mensen die er helemaal geen angst voor hebben. Gevoed. Ja, dat is waar. Ja, weet je, ik denk dat je gewoon. Ik doe nu alles eigenlijk sinds die hele change en steeds meer, steeds meer, ben ik alles op mijn gevoel gaan doen in plaats van op mijn hoofd. Vroeger deed ik alles met mind en op ratio, logica, maar nu ben ik alles op gevoel gaan doen. Dus ik zag die situatie en ik voel geen angst. Ik voel, ik weet je, ik kijk die persconferenties, af en toe heb ik teruggekeken, ik heb al 15 jaar geen tv, maar dat keek ik af en toe terug en denk je maar waar heb je het over? Dit is, voor mij was het een soort poppenkast. I just don't buy it. Dus ik vertrouw mijn intuïtie die eigenlijk tegen mij zegt van nou ja, er is misschien een virus, maar het is belangrijker dan niet zo'n probleem als dat we het doen laten lijken dat het is. Um, er wordt gewoon iets heel erg belicht met een ander doel dan het beschermen van de ouderen, wat natuurlijk... Um, het soort van verkondigd werd dat dat is waarom we dit allemaal zouden doen. Hè? Ja. Om de ouderen te beschermen. Nou ja, dat, dat en gaat had er heel snel in. door um, dat dat dus niet het doel was eigenlijk. Ja. dat idee had jij ja, dat, dat, dat dat niet het uh, doel ja. was. Ja. Maar daarmee moet je al redelijk sceptisch zijn tegenover wat, uh, wat uh, de overheid eigenlijk doet. Want dat is waar. als je dat niet gelooft, zeg maar, waarom zou je dat eigenlijk niet geloven op dat moment? Ja. Ik denk dat als je dus veel um, dat innerlijk werk hebt gedaan... en binnen jezelf heel veel aan de slag bent geweest, dan moet je door je eigen bullshit heen kijken. En ik denk dat het dan ook wat makkelijker wordt om door de bullshit in een ander of in een systeem heen te kijken. En ik ben jaren geleden ook al bezig geweest met onderzoek naar wat er allemaal in de wereld gaande is. Hoe zit het met 9-11? Is dat wel niet? Uh, wat is daar gebeurd? Um, eigenlijk voordat ik hier al mee begon, werd ik heel erg geïnteresseerd in gezonde voeding. Uh, toen mijn moeder ziek was, toen dacht ik ook, oké, okay, Voeding is nu de oplossing, want ze eten een normaal westerse dieet met vlees, met kaas, met vis, met eieren, met uh, veel granen. Ik dacht, dat moet nu aangepast worden, want dat is niet een gezond voedingspatroon. Dus ik kwam eraan met slow juicers en chaga en spirulina en allerlei superfoods. Alleen mijn uh, moeders vriend was arts. En die lachte me eigenlijk valikant uit. Die was echt van, ja, maar jij denkt nu dat je met je groene oog dat jij kanker kan genezen. Ik zeg, nee, ik kan niet kanker genezen, maar luister, dit, dit kan wel, et cetera. Dat ging er bij hem totaal niet in, maar ook niet in uh, de ziekenhuizen waar mijn moeder kwam. Hè, waar ik wilde weten, want mijn moeder had zoiets van, ik wil het allemaal wel doen, waar jij nu mee aankomt. Maar alleen als het mag van de artsen. Hè, als de artsen het oké okay vinden. En daar kwam ik tegen zo'n obstakel op... Dat er gewoon verteld werd van ja nee, sorry, je mag niet je voedingspatroon gaan veranderen. Want dan kunnen de resultaten van de medicijnen die je neemt niet goed geme ge geme uh, gemeten worden of dat werkelijk Dus bent. zij raden eigenlijk af dat naast uh, de treatments die ze sowieso al kreeg, om niet... Om je voeding echt, aan te passen? Nee, vooral niet te doen. Dus ik zat met klapperende oren. En ik had allemaal onderzoeken dat uh, melk en zuivel bij vrouwen... dat dat gelinkt was aan eierstokkanker. Mijn moeder had eierstokkanker, Dus ik had al die onderzoeken wetenschappelijk. En ik dacht, wat is hier nou aan de hand? Hoe, hoe kan dit nou? Dus ik zei ook tegen die dokters... Hoe, hoe kan dit? Hoe kan je niet iemand gezonder willen laten eten? En toen werd er gezegd... op een gegeven moment deed ze mee aan een studie. Van ja, dan worden de studieresultaten beïnvloed... En toen ik nog een keer doorvroeg, toen was het antwoord van... Ja, maar de directeur van ons ziekenhuis um, zit in de vereniging... Of is de oprichter van de vereniging tegen de kwakstalverij. Dus bij ons kom je niet veel, veel verder hiermee. Dus ik dacht, oké, okay, hier is iets interessants aan de hand. Uiteindelijk met die... Um... Maar het, het is niet dat je een soort van alternatieve... Um... Een medicijntreatment of zo. Het is gewoon echt voedsel, wat je, voeding wat je probeert. Voornamelijk voedsel. Ik heb ook gekeken naar alternatieve treatments. Ja, naar warmtetherapie en dat soort dingen. Maar dat was allemaal niet in Nederland. Dan moest je voor naar het buitenland. Ik bedoel meer, het is niet echt dat je iets hebt qua andere medicijnen... die je dan in de weg kunt, zou kunnen zitten bij die, bij die artsen. Maar het is puur voeding wat je aankomt. Ja, zou... voornamelijk dat. Ja. En toen dacht ik, ja, dit is wel interessant. Hoe, hoe kan het dat daar zo'n weerstand tegen is? En, uh, maar ook bij die vriend van mijn moeder, hoe kan het dat daar zo'n weerstand tegen is? En zijn antwoord was, ja, maar lieverd als spirulina en als chaga, als dat werkelijk iets zou kunnen doen in de strijd tegen kanker, dan zou dat allang bekend zijn. Waarop ik zei, tenzij die onderzoeken die gedaan worden, gedaan worden en gefinancierd worden door de farmaceutische industrie, dan is het misschien... Niet in het belang van de farmaceutische industrie, omdat je spiruline niet kan patenteren. En de medicijnen die nu verkocht worden, wel. Hij geloofde dit niet. Dit ging voor hem echt, nou wat je nu zegt is onzin. En ik geloof ook echt dat dokters niks liever willen dan hun patiënten beter maken. Maar de systemen waarbinnen zij moeten functioneren, dat die niet het welzijn van de patiënt op nummer één hebben staan. Dus... Daar kwam ik toen achter en dacht ik, hé, hey, dit, dit is interessant. En ja, vanuit daar ben ik verder onderzoek gaan doen naar hoe zit dat? Hoe wordt de wereld georganiseerd? Door wie? Uh, waar lopen de geldstromen? Hoe zit het met ons economisch systeem, de banken, de politiek, de media? Ja, en dan zie je dat heel veel met elkaar samenhangt en dat heel veel met elkaar verweven is. En dat heel veel in handen is van een aantal, eigenlijk twee families, die een heel groot deel in de wereld in handen hebben. Mm -hmm.